Zo, we gaan aan de slag met het mooie programma Sketchboard. Je bent ingelogd en uh, jij komt waarschijnlijk op een lege uh, canvas terecht. Uh, als je hieronder bij de drie uh, uh, ja, vlakjes klikt, dan kom je eigenlijk in het hele menu terecht. Nou, je kunt uitloggen, je kunt even naar je settings kijken. Je kunt hier naar uh, de borden kijken die je hebt gemaakt. En, uh, nou, stel dat je een bord hebt gemaakt zoals dit, ik wil dat weggooien. Oké, okay, delete board. Yes. Goed, laten we een nieuw bord aanmaken. En het is handig om te weten van, nou je kunt hem persoonlijk houden. Dat kan met drie borden in de gratis versie. Je kunt hem in team uh, zetten. Dat is natuurlijk handig als je wil samenwerken. En je kunt hem publiek zetten. Nou, dit is even een testbord. Uh, Leerlijn. En dan zeg je save. Nou, ik ben de enige die uh, eraan toe is gevoegd. Um, Yes. Stel dat je zegt, ik wil daar uh, nog een, iemand aan toevoegen, dan zeg je add teammates. Nou, dan kun je hier een, uh, iemand, je collega bijvoorbeeld even toevoegen. Dus dan kun je samenwerken aan hetzelfde bord. Nou, er zijn twee manieren om uh, op het canvas te werken. Je kunt hier rechts met de groene pijl werken. Daar komt eigenlijk alles tevoorschijn. Je mindmap, uh, de roadmap, algemene dingetjes. En zo kun je eigenlijk makkelijk iets toevoegen. Stel dat je met iets wil beginnen, zo, hop, dan is het een kwestie van drag and drop. Mindmap, hub drag and drop. Zeg je, oké, okay, ik wil dat weg hebben. Nu zie je dat die kleur lichtblauw is. Nou, dan kun je eigenlijk aan de slag met het veranderen van het uh, object. Je kunt zeggen, oké, okay, ik wil hem weggooien. Yes. We gaan nog eens. Ik wil daar iets aan toevoegen. Ik wil namelijk de kleur veranderen. Ik wil een mooi rood. Nou, dat kan. Ik wil de tekst veranderen. Modulus. Hup. Je wilt hem wat meer in het midden slepen. Nou, hè, zo kun je, je kunt hem groter maken. Je kunt hem kleiner maken. Uh, je kunt ook nog zeggen, ik wil uh, de tekst groter maken. En je kunt ook nog een aantekening eraan toevoegen. Dus als je samenwerkt, kan dat wel eens heel handig zijn. Nou, je gaat verder. Je wilt nog een subtopic toevoegen. We gaan even bij Mindmap. Main topic, central, zo. Ik zocht eigenlijk de subtopics. Nou, die doe ik even weg. En... Dan maar even zo, deze. Hop. En dan zeggen we bijvoorbeeld uh, module digitale tools. Nou ja, dit is natuurlijk niet met elkaar verbonden. Dat kan wel door, hop, door even een streepje te zetten. Wil je daar een pijl van maken? Dan kan dat. Dan zeg je een pijl. Ik wil die pijl graag omdraaien. Hup, zo. Dat uh, ziet er beter uit. Hop. Laten we nog eentje toevoegen. Dan gaat dat eigenlijk al automatisch. En dan zeggen we uh, QR-code. Ja, dus zo kun je eigenlijk heel makkelijk uh, iets toevoegen. Um, wat moet je nog meer weten? Even kijken. Je kunt ook nog, als je spijt hebt van het element, kun je even een ander element ervan maken. Bijvoorbeeld package. Dan zie je dat hij nu er een package van gemaakt heeft. Ja, dus zo kun je makkelijk eigenlijk op het canvas werken. Je kunt hier ook nog freehand. Nou, dan ga je eigenlijk aan de slag met iets te tekenen. En dan zeg je oké. Okay. Marielle. Hop. Ja, dus zo kun je ook nog handmatig even iets toevoegen. Wat nu? Je kunt uh, het bord kun je exporteren. En dan zeg je oké. Okay. Downloadboard en dan kun je het exporteren als png of als pdf. Dus dat is ontzettend fijn. Maar als je je Google Drive eraan koppelt, kun je hem ook nog opslaan in je Google Drive. Dus hoe prachtig is dat. Nou, ik ben heel benieuwd wat jullie ervan gaan maken. Het is heel eenvoudig, dus ga gewoon lekker mee aan de slag en probeer het gewoon even uit. Succes!